Maar door de drukte van het dagelijks leven en de spanning die dat met zich meebrengt, voelen we ons vaak alles behalve vredig. Maar dat hoeft niet zo te zijn. In Lucas 1, vers 79 staat dat een van de dingen waarvoor God Jezus heeft gezonden is om ons te leiden naar de weg van de vrede. Als gelovigen hebben we het geweldige voorrecht om in Gods bovennatuurlijke vrede te wandelen ongeacht hoe druk we misschien zijn of wat er ook om ons heen gebeurt. De eerste veertig jaar van mijn leven heb ik zonder de zegen van de vrede geleefd en ik voelde mij ellendig. Uiteindelijk kwam ik op een punt dat ik zo hongerig was naar de vrede dat ik bereid was om samen met God te werken aan veranderingen die nodig waren om die vrede te verkrijgen. Gelukkig geniet ik nu van een leven van vrede die mijn verstand vaak te boven gaat. Ik kan nu ook de weg van vrede bewandelen tijdens de stormen van het leven en niet alleen wanneer er geen stormen zijn. Heb jij er een prioriteit van gemaakt om de vrede van God na te streven? God vraagt dat van jou. Volg de Heilige Geest naar de vrede die jou rechtmatig toebehoort in Christus. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, dank u dat u Jezus zond om mijn voeten te zetten op de weg van uw vrede. Ik ontvang uw grote zegen van vrede voor mijn leven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. Gods zegen.